Ik ben van dat voeding heel belangrijk voor mij is. Zoals uh, elke sporter is de ideale eiwit koolhydraatverhouding belangrijk. Ik zit nu zo'n, uh, ik zit eigenlijk vier jaar nu uh, drie maanden per jaar in Rio. En uh, ja, Rio is wel echt uh, opmerkelijk anders dan Nederland. En de warmte zorgt gewoon voor dat je extra, uh, extra vocht moet uh, innemen. Dus ik ben langzaam al een beetje een soort van lijstje aan het maken wat, uh, ja, wat, uh, wat handig is om mee te nemen naar Rio. We hebben er net gespeeld en we spelen regelmatig toernooien waarin het extreem warm is. En dan uh, ja, hebben we nu weer een nieuw product van uh, Powerbar. En uh, dat, dat doen we dan in het water. Dat uh, zorgt voor de mineralen en vitamine. Echt goede eiwit zijn last te krijgen zonder de extra calorieën die je erbij krijgt. Dus je neemt wel echt uh, uh, voldoende supplementen mee, uh, eiwitshakes ja, en eiwittenrepen en dat soort dingen om dan toch wel uh, aan de goede eiwitten te kunnen komen. Uh, ik neem nog wel vaak een uh, grote zakken met uh, noten mee. Nou echt gezond is het niet, maar de hagelslag die gaat sowieso wel mee. Uh, dat worden zeker verschillende uh, sportdranken, maar ik ga ook wel zorgen voor eigen muesli, eiwitrepen, eiwitshakes, dat soort dingen zodat ik in ieder geval qua herstel uh, genoeg bij me heb. Het aanbod is, uh, is ongelooflijk. De eerste dag dat je daar komt, dan, uh, dan neem je gewoon alles goed in je op. Je doet een rondje kijken wat het allemaal is. Uh, het is echt heel bijzonder om daar te zijn. En dan, ja, dan moet je eigenlijk heel bewust zijn van goh, waar ga ik uiteindelijk in de aankomende dagen langs. Dat werd ons ook wel gezegd van uh, ga niet opeens uh, iets extreem pittigs eten de avond voor je wedstrijd als je dat niet gewend bent. Het gevaar is dat je gewoon te veel eet. Dat, ja, ik heb echt bewust wel, vooral voor, dus voor mijn wedstrijd echt zo normaal mogelijk gegeten. Je weet gewoon heel goed wat, wat je nodig hebt en waar de behoefte aan is zeg maar. Na een zware dag, misschien iets meer koolhydraten, sowieso altijd voldoende eiwitten. En ik denk dat sporters daar heel erg in getraind zijn. En uh, ja, dat maakt het ook een stuk makkelijker om uh, op te scheppen. Uh, altijd voor toernooien wordt er toch wel uh, ja, voornamelijk uh, de belangrijkste regel van handen wassen voor het eten. En mijn ervaring met Londen was ook dat daar in de eetzaal ook verschillende. echt om een paar meter zo'n uh, desinfectieapparaatje stond. Standaard is de voedselveiligheid al wel belangrijk, maar ik denk dat het echt een, uh, een bijzonder aandachtspunt is voor Rio. Uh, het krabat kan je daar niet drinken. Ja, ik zorg er eigenlijk voor dat ik de goede, goede supplementen daarvoor gebruik: uh, zink, vitamine C, vitamine D en de probiotica. In de yoghurt, er zit toch duidelijk minder eiwit in, heb ik begrepen. Dus, uh, wij, uh... We nemen voor het herstel gewoon veel, uh, veel kwark en dan uh, vrij snel na de training. Oké, okay, nou, een van de oplossingen voor je ontbijt uh, wordt door kapila aangedragen. Dat is nu de kwark met veel eiwitten. Dus uh, ja, dat lost één probleem op. Als je net zulke spieren wil als Epke, kan je deze nemen.